Welkom in deze nieuwe video, mijn naam is Adam Lo. voor de mensen, welkom in deze video, we zagen de titeling, 5 tips, ja, om groot te worden op YouTube, voor de mensen niet te liken, te abonneren, ja toch. De eerste tip, sowieso boys, is, ja playlisten man, dat is echt het belangrijkste voor de mensen waarom ik eigenlijk deze video maak voor de mensen die afvragen moeim ik ga een beetje tips geven want de tips video's die werken best wel goed bijvoorbeeld ja, je weet tip video's, ik heb een playlist bijvoorbeeld boos, hè? als we over playlists hebben heb ik ook tip video's bijvoorbeeld playlisten uh, met alles bijvoorbeeld, playlisten met, uh, tips om je kanaal te het beste in te stellen, bijvoorbeeld tips om meer abonnees te krijgen, daar ga ik binnenkort een deel 2 van maken. Uh, ja, die heeft het goed gedaan, als je ook ziet. En er zijn veel mensen die tip ook hebben aangenomen, die zijn ook best wel gegroeid. En voor de mensen, je weet toch, ik ga gewoon meer videos van, ja, deze soort videos maken van tips, tricks. Om groter te worden, om kanaal beoordeeld. Binnenkort komen we misschien streams aan, maar we gaan niet te veel praten. Like, abonneer en we gaan naar tip 2. Twee is de belangrijkste: ja, de info voor je kanaal, de beschrijving uh, wie je bent, hè, wat je content is, uh, hoe laat ga je een video plaatsen, wat kunnen we kijken van je verwachten en sowieso de tweede extra: is sowieso dit eigenlijk uh, waar de mensen een zakelijke e-mail kunnen bijvoorbeeld. Hè, ik kon nu bijvoorbeeld een e-mail weten: Adam lol, uh, Adam Zakelijk JT. Bijvoorbeeld bedrijf die samenwerking in doen, of eh, ja, TikTok, Instagram, socials moeten ook erbij dit weg doen. Niemand doet dit, mooi. Uh, ja, we gaan naar nummer 3. Ja, Tip 3 is, sowieso zo, is zo. ga een beetje bij kanalen commenten. Want wat ik bedoel commenten is van, ik ga bijvoorbeeld, uh, ik ga bijvoorbeeld naar Ayman's YouTube kanaal en ik ga zeggen, hey Ayman, leuke video. Stap je? En zijn kijkers, hè, bijvoorbeeld de mensen die onder de comments, of ja, bij die video zijn, die gaan ook altijd naar de comments kijken. En dan zien ze bijvoorbeeld, hè ah, lol, dan druk ik ze op die YouTube kanaal. En dan zijn ze op mijn YouTube kanaal. En dan gaan ze snel een kijkje nemen. En dan gaan ze een beetje kijken naar mijn videos. Ik denk, mm, deze guy is leuk, weet je wat, abonneer erop. En voor de mensen, we gaan nu nog volgens mij naar nummer 4. En nummer 5 is wel de grootste tip die ik wel ga geven. Maar ik doe dat niet graag, maar toch doe ik het omdat ik van jullie hou. Dus we gaan naar tip 4. Jezo. 4 is boys, sowieso. Je moet eigenlijk een ja, kleur voor je kanaal hebben. Voor de mensen, ik heb ook geel, oops, geel en wit. Dat zie je ook terug in mijn YouTube-logo en ook in mijn YouTube-banner. Um, ja, Dat is wel Het is niet een goede tip, maar. Uh, Allee, het is wel een goede tip. Maar van. Want... Oké, okay, boys, we zijn bij nummer 4. Voor de mensen, sowieso nummer 4 is een kleur voor je kanaal. Bijvoorbeeld, ik heb. Geel en wit, dat is het belangrijkste. En voor de mensen, dat zie je ook terug op jouw, jouw gsm. Als je op de telefoon ziet, zie je kleuren geel en wit tussen. Of goud. Veel mensen zien het goud. Ik zie het bijvoorbeeld je, wit en geel. Voor de mensen, ik weet niet wat de echte kleur is. Voor mij is dat goud. Want ik heb zelf deze niet gemaakt. Er was een vriend van mij heel vroeger. Voor ik ging beginnen met YouTube, heeft hij voor mij die logo gemaakt. En ik gebruik deze logo bijna al drie jaar. Het is de beste logo die ik vind. De bekendste logo die iedereen kent. Als iedereen kijkt. Gewoon iedereen. Als iemand denkt aan een gouden adem is gelijk aan Adam. Wallah. Ja toch man? We gaan nu naar de belangrijkste tip die ik nu ga geven. Tip 5. Blijf kijken. Like. Als jullie vaak dit willen zien. Uh, als we 110 likes dan uh, gaan we dat vaak doen man. Adam, nog korte video's. naar nou, boys, als we even gaan kijken naar mijn populairste video's. Hè? Als we dan kijken naar de video. Welkom bij YouTube-kanaal. Het heeft al bijna 6k. Dat is best wel veel. En dat is ja 1 minuut 50. De video van Ryan ga ik gewoon niet bijtellen Ja, dat vind ik niet een video. Het is gewoon meer een triest uh, verhaal. Daar ga ik gewoon niet over praten. moeim uh, jarig, hè? 14 jaar. Ben ik jarig, Eeuwen. Ja, daar was gewoon een korte video. Een minuut, ja, 2 minuten en 36 seconden om zo te zeggen. Of boom, boet mij dat. Nu 3 minuten. Ja, Kassip gaan we er ook niet over praten. Shorts, ja, dit is mijn oude video van 2 jaar geleden. Shorts, uh, ja. Dat was deze. Het gaat minder met mijn YouTube-kanaal. Dat was ook een korte video. Kankermug, jongen. Ook kanker Mooi. Dan heb je ook deze. Uh, ja, waarom ik YouTube? Ja, toch man. Ja, en dan komen de specials. En voor de mensen. Het zijn altijd wel korte video's. Als je kijkt naar de populairste video's, zijn er heel vaak korte video's. Ik zie er niet heel. Als ik zo snel kijk, zie ik geen lange videos ertussen. De lange video's zijn wel een beetje, ja. Een beetje onder. Maar voor de mensen. Dat is eigenlijk de grootste tip als je een YouTuber bent en je begint met YouTube. Maak alsjeblieft korte video's man. Ga je heel ver mee komen. Het gelaten. Boys, Vergeet niet te liken, te abonneren. Dat was een dikke schiet. S naar jullie. Nog een schiet. Ah, dat was een klein schiet. Like, abonneer. Anders krijg je elke avond schieten van allemaal. Dat wil je niet. Dus like, abonneer. Ja toch.